Oh, um, Monster is in de chaos. Nee, Koepie Monster nee, is Captain America. Hier kijk je het schild. Oh, nee, dat, okay. En dit, dit is een slechterik. Dat is dus Thanos en, uh, en, en dus zijn aanbetler. Het, en en hij zit, Weet jij? <coughs> en hij is zo lang en Captain America is ook groen.